Is jouw bedrijf goed vindbaar via internet? Jouw verhaal en dat van je bedrijf is uniek. Wist je dat potentiële klanten dat verhaal liever zien dan lezen? Dat heeft natuurlijk een enorme impact op de manier hoe je met je doelgroepen communiceert. Mailings en websites krijgen veel meer succes door de inzet van video's. Tekst en plaatjes worden video. En dat kan ook, want de middelen om video's te maken worden steeds beter. Maar ik ben niet fotogeniek of ik hoef niet op beeld, horen we van klanten.